welkom bij iedereen kan haken we gaan vandaag deze hele leuke rainbow sweater haken Hij wordt gehaakt van boven naar beneden uh, maar eerst wil ik jullie allemaal hartelijk bedanken voor het kijken naar iedereen kan haken alle video's de duimpjes omhoog is heel leuk per video en onder de video kan je ook je reactie plaatsen maar ik vind het echt heel leuk ik heb al heel veel leuke reacties op deze trui en uh, het patroon kan je bestellen via iedereen kan haken het hotmail.com of via messenger weet je wel via facebook uh, ja het is echt leuk maar ja de video is ook uh, goed gelukt en uh, met dank aan de foto's die ik kon maken met model Stephanie en dan gaan we gauw beginnen uh, en dan zie ik je zo weer terug tot zo je hebt nodig om uh, de top-bottom trui te haken de korrelbundel van uh, Action het is van Allison en May en deze heeft echt hele leuke kleurtjes het is echt ja, je ziet het niet zo goed misschien op de film maar het is zo'n mooie uh, bol dat ik uh, dacht van nou, deze deze wol die moet ik gewoon hebben en uh, ja het is wel 100% acryl maar het heeft het uh, ja, ecotex keurmerk en uh, dat betekent natuurlijk uh, dat het gemaakt is uh, en getest volgens die eco-standaard hier staat standaard 100 en dan kan je natuurlijk even googelen wat het inhoudt maar in ieder geval hij heeft een keurmerk en dat vind ik altijd wel belangrijk dat je weet ja, hoe de wol geproduceerd is, maar het is 100% acryl, het is echt prachtige wol met zeegroen, wit, uh, lichtroze, uh, lila, uh, ja, iets donkerder en grijs, de color bundle, zo heet die special color bundle. en hier zit op, even kijken, 500 meter en het is een bol van 193 143 gram. Uh, ik heb hem gehaakt op haaknaald nummer 4. En dan vertel ik even wat je nog meer nodig hebt. Maar de wol, ja, ik ben heel blij met de color bundel. Je hebt nog nodig: een haaknaald nummer 4, een stopnaaldje, een schaartje. Uh, steekmarkeerders want het uh, truitje wordt van boven naar onder gehaakt uh, steekmarkers uh, misschien handig om een schriftje en een pen en natuurlijk ook belangrijk altijd meten is weten dus ik uh, gebruik deze centimeter en ik zal ook de centimeters en de inchjes erbij vermelden want ik heb gemerkt dat intjes toch ook wel heel makkelijk meet gewoon het is gewoon net iets simpeler voor mijn gevoel maar goed wij zijn in Nederland de centimeters gewend en in de rest van de wereld de intjes dus uh, ik heb deze centimeter eigenlijk op de kop getikt gewoon in een supermarkt uh, bij de bij het vak van de Hema uh, dus als je nog een centimeter zoekt, dit is een, echt een hele makkelijke. En dan gaan we gauw beginnen. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Je hebt ook nog nodig uh, twee bollen. Groen, medium. Van, uh, ook van Action, Ellison en May. En hier zit op 238 meter en is 100 gram. Uh, dus twee bollen groen en één bol grijs. Je begint met meten met je hoofdomtrek. En mijn hoofdomtrek is 56 centimeter. En dat is 22 inch. Dus je haakt een losse ketting tot 22 inch of 56 centimeter en zodat je ook echt die ronding dadelijk krijgt en nu leg ik hem is hij natuurlijk dubbel gelegd maar je, je moet deze ronding die moet over je hoofd heen passen kijk want dan kan je ook gewoon makkelijker uh, ja, je trui aan doen dus je gaat echt een losse ketting maken van 56 centimeter en dat is 22 inch en ik heb een losse ketting gebruikt van 90 losse uh, maar iedereen haakt anders dus uh, ja ik zou zeggen uh, laat het aantal lossen even over maar zorg dat je hoofd hier door deze opening kan kijk het kan natuurlijk iets strakker iets rekt het wel mee maar uh, bij mij is het dus 56 centimeter geworden en daarvoor zet je 90 losse steken op ik zal even alles wegleggen, ja, je telefoon heb je natuurlijk ook nodig om youtube te kunnen bekijken en um, ja uh, het is wel heel fijn om een trui te haken die van boven naar beneden uh, gehaakt is en kijk um, ik zal nu uitleggen gewoon even wat je dan eigenlijk moet doen om een Top bottom een truitje van boven naar beneden te haken. Um, je maakt natuurlijk eerst een ketting van losse. En hoeveel zal ik dadelijk even vertellen. Uh, want hij moet over je hoofd heen passen. Dit is echt het begin voor een trui die over je hoofd heen past, en zoals je ziet. Um, even de camera optillen. Uh, haak je dus een ketting uh, van losse helemaal in het rond en die sluit je dan en dan zorg je wel dat je natuurlijk die ketting niet gedraaid zit en dan gaan we hebben we een paar steken die ik uh, op dit moment uh, ga uitleggen en uh, je haakt dus eerst een ketting daarop zet je een rij vaste en dan gaan we meerdere met stokjes en ja is eigenlijk heel handig hoe dat ik dat ga doen uh, dan heb ik weer een rij vaste dan een rij stokjes en dan een hele leuke uh, steek het is de star stitch die een eigenlijk het mooie uit het haakwerk haalt zodat je dan echt wel een keer uh, kan genieten van een andere steek en dan weer vaste en dan weer stokjes. En dit is eigenlijk de bovenpas. En die haak je tot de armsgaten. Dus die ga je dan dubbel leggen. Hop. En dan moet je zo hier komt je hoofd door. En dit wordt echt de hele bovenpas. En die ga je verder haken tot je oksel. En dan, maar ik zal het zo uitleggen, hoe dat je tot hier komt. En dan gaan we zo beginnen. Tot zo. We beginnen met een opzetlus. En dan maak je een losse, een losse ketting. en die maak je net zo lang als dat ik net gezicht heb, zodat die om je hoofd heen past en als je de losse ketting klaar hebt dan ga jij hem zo neerleggen dat hij niet draait want je gaat hem sluiten dus je moet hem echt zorgen dat je hem helemaal niet gedraaid hebt en dan ga je hem sluiten met een halve vaste en dan gaan we een losse doen en dan gaan we de hele toer één vaste zetten dus in iedere steek Een vaste en dan zie ik je op het einde zie ik je weer terug, tot zo we zijn nu op het einde van de toer van eerste toer met vaste en die sluiten we hier in dit lusje in dit veetje met een halve vaste je haalt je draad op en je trekt door de lus kijk en dan heb je echt de toer gesloten en dan gaan we en even kijken of je niet gedraaid zit, het is wel belangrijk dat Je hoofd erdoor kan en um, dat je toer niet gedraaid zit, want anders dan ja, dan zit je gewoon uh, uh, met een gedraaide ketting en dat is niet fijn, dan uh, zit hij niet goed. En nu heb je dus de eerste toer gedaan, en dan gaan we nu meerdere. En dan ga ik heel even bij het voorbeeld kijken bij de stokjes. Gaan we iedere keer meerdere en dat gaan we doen: 1, 2, 3. 4 1 2 3 4 en dan 2 stokjes in een steek dus we gaan 1 2 3 4 stokjes doen en 2 stokjes in een steek dus we beginnen met 3 lossen 1 2 3 en dan gaan we in die eerste steek hier steken we al in dus 1, 2, 3 4 en dan iedere keer na 4 stokjes ga je in dezelfde steek 2 stokjes maken dus in een steek 2 stokjes en dan ga je weer 4 stokjes en dan in een steek weer 2 stokjes en op het eind dan zie ik je weer terug, tot zo we zijn nu op het einde van de toer dit is de toer met de stokjes, toer 2 en die sluiten we met een halve vaste en we gaan alleen maar meerdere iedere keer Um, bij de toer met de stokjes, en nu gaan we toer 3 doen. En toer 3 gaan we um, ja alleen maar vaste maken. Dus we beginnen toer 3 met een losse, en die eerste losse, of eerste vaste, sorry, die steken we in de eerste steek. En deze toer gaan we niet meerdere, dit is gewoon alleen maar vaste. Dus je steekt in, je haalt je draad op door, omslaan door 2, echt alleen maar vaste zo maak je de hele toer af en dan zie ik je op het einde weer terug, tot zo we gaan nu op het einde van de toer met vaste die gaan we sluiten. En dit was toer 3. En nu gaan we aan 1, 2, 3. Toer 4 beginnen met 3 lossen. En nu gaan we om de 6 stokjes. Gaan we 1 stokje meerdere. Dus we steken weer in de eerste heer in. Dit is 1 en nu gaan we zes stokjes maken dus een en dan de volgende 1 2 3 4 6 en dan gaan we na die zes stokjes gaan we in die volgende hier gaan we de meerdering maken en dan maken we 2 stokjes in één steek dit is 1 en dit is 2 en dan ga je zo die toer vervolgen 6 stokjes 2 in één steek, zes stokjes, twee in een steek en dan zie ik je op het einde dan zie ik je weer terug, tot zo! en dan zijn we op het einde van de toer met de the stokjes Dan sluit je de toer met een halve vaste en dan beginnen we toer 1 2 3 4 5 toer 5 beginnen we met een losse en dan gaan we in die eerste steek hier zetten we een vaste en we gaan deze hele toer met vaste afmaken het haakt ook heerlijk weg hoor dus de hele toer met vaste afmaken en op het eind dan zie ik je weer terug Tot zo we zijn op het einde van de vijfde toer met de vaste en we sluiten kijk ik pak elke keer met mijn haakje zo dit veetje om die toer goed te sluiten en je haalt je draad op en door 2 en dan gaan we nu verder eigenlijk met deze hele leuke steek. Dit is de star stitch en die komt echt heel mooi op. Dus de zesde toer even kijken: hoor, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, de zesde toer daar beginnen we mee met de deze echt leuke ster steek. Dus we beginnen met 3 lossen. 1 2 3. We beginnen de star stitch. Kijk, een knopsteek erbij. Omslaan en we gaan in die eerste steek. We halen de draad op en je trekt die draad een beetje omhoog. Dan sla je een steek over en je gaat in de volgende weer insteken. Je haalt je draad op en een beetje omhoog. Dan sla je om en je haalt door alle vijfde lussen. En dan doe je twee lossen. 1, 2. Dan steek je weer in deze steek in even een maaltje pakken, misschien kun je het dan beter zien je steekt in deze steek weer in dan sla je een over en dan steek je in de volgende steek weer in je steekt in, je haalt je draad op en weer een beetje hoog omhoog trekken die lus, je slaat een steek over je slaat om en je gaat in die volgende. En je gaat weer de lus omhoog. Omslaan door alle lussen. En twee lossen. 1, 2. Weer in die opening die je het laatst gehad hebt. Omhoog trekken. Omslaan. Die sla je over. En in de volgende haal je draad op. Omhoog. En. Je slaat om en door alle vijfde lussen en twee lossen. Omslaan in diezelfde steek draad ophalen, omhoog trekken, omslaan, die overslaan in de volgende je draad ophalen, omhoog omslaan en door alle vijfde lussen en twee lossen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 2 lossen en we sluiten de toer. Ik pak gewoon hierboven in het veetje, haalt je draad op en door alle lussen. En we beginnen de volgende toer, toer 7 met 3 lossen. En nu gaan we weer omslaan. En nu gaan we in deze opening en in deze opening werken. Dus toe 7 We slaan om, we gaan erin. We halen de draad op. Trek die lus weer omhoog. Dan weer omslaan. En dan gaan we naar die volgende. De draad ophalen, weer een beetje omhoog trekken, omslaan. En door alle lussen. En weer twee lossen. Momentje, even garen pakken. Zo, sorry voor de herrie. Dus toer 7. Dan gaan we weer in dezezelfde opening. Draad ophalen, omhoog trekken, omslaan en in de volgende omhoog trekken, gaat het te snel, zet de afspeelsnelheid langzamer omslaan en door alle lussen omslaan en twee lossen. omslaan in diezelfde opening draad ophalen, omslaan en in die volgende opening omslaan alle lussen even kijken of ik het nog duidelijker kan laten zien En twee losse. 1, 2. Omslaan en weer in deze. Omslaan en weer in deze. En je trekt een beetje die lusjes omhoog. Twee lossen. Het is hetzelfde als de vorige toer, alleen ga je nu dus eigenlijk in die puntjes werken. Veel video's kijken, dan is het ook altijd heel fijn. En zelf doen, dat helpt ook en twee en lossen zo en zo maak je heel toer 7 af en dan zie ik je op het einde dan zie ik je weer terug, tot zo dan zijn we nu op het einde van de zevende toer we gaan er nog één doen je steekt dus in je haalt je draad op iets hoger je gaat naar de volgende en je haalt je draad op en je haalt de draad iets hoger. Je slaat om en je gaat door alle lussen. Oh, ik vergeet hier om te slaan zie ik. Eerst omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan, insteken, draad ophalen, omslaan en door alle lusjes. Dan weer twee lossen. En dan sluiten we toer 7 en ik ga hier gewoon in en ik haal mijn draad op door twee lussen. Dus dit was de zevende toer. Dan gaan we naar toer 8 en toer 8 is allemaal vaste. Dus 1 losse en dan gaan we 2 vaste in de opening zetten en 1 in die opening. 2 vaste 1, 2, 1. Dus 2 vaste 1 twee een in die opening en weer twee vaste een in de opening en weer twee vaste zo maak je heel toer 8 af en op het eind dan zie ik je weer terug tot zo en we zijn op het einde van de achtste toer ik moet nog twee vaste in de opening 1 Kijk of ik het licht aan moet doen 2 En we sluiten de toer weer met een halve vaste. Wacht, ik zit niet goed in het lusje. Zo. Dan gaan we naar toer 9. Met 3 lossen. Toer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dit is toer 9. En dan gaan we weer kijk even het voorbeeldje bijpakken um, nu gaan we om de 8 steken 8 uh, stokjes gaan we een meerdering meer ring weer doen en we steken de eerste in en we gaan nu 8 stokjes maken 1 2 drie, vijf, zes, zeven, acht en dan pakken we weer in die steek pakken we maken we twee stokjes dit is de meerdering en dan ga je weer acht stokjes maken en twee stokjes in de volgende steek dus de meerdering dus acht stokjes en dan twee stokjes acht stokjes en weer twee stokjes en dan zie ik je op het einde van de toer dan zie ik je weer terug tot zo We zijn nu op het einde van de negende toer en ik ga nog één stokje in hetzelfde steek maken, omdat ik eigenlijk zo uitkwam dat ik hier ongeveer zes stokjes tussen had en dan het einde. En hier had ik nog niet gemerderd dus heb ik nu die meerdering op het laatst even erin gezet. En dan sluiten we weer de toer met een halve vaste en dan gaan we met een losse gaan we naar toer 9 en je weet al wat we gaan doen we gaan nu in... in elke steek een vaste zetten dus in de eerste een vaste en zo de hele toer gaan we vast maken en dan zie ik je op het eind dan zie ik je weer terug Tot zo en dan zijn we nu op het einde van de tiende toer met vaste en dan sluiten we de toer en dan ga je weer met drie lossen omhoog en deze toer die ga ik niet voordoen dit is dus om de tien stokjes een meerdering en dan ga je daarna weer een rij vaste doen en dan ga je weer die toeren met die uh, star stitch maken dus die ster steek uh, die twee en die maak je weer een toer vaste en dan ga je weer meerdere met de stokjes en dan doe je dat iedere keer uh, twee stokjes erbij tellen dus nu ga je vanaf 10 stokjes ga je meerdere en als je weer bij de stokjes toer bent dus je maakt altijd toe vaste en dan de stokjes toer, en die ga je dan uh, met twee iedere keer uh, extra en dan pas uh, meerdere dus dan ga je met 12 steken en ben je weer bij de volgende patroon dus het is iedere keer twee rijen stokjes twee rijen uh Star stitch, um, maar dan doe je wel die vaste rijen tussen, en daarmee, de je dus niet, maar meer je dus hier heb je uh, vanaf 8 gedaan. Dan ga je nu vanaf 10 stokjes 2 in een steek zetten, en als je weer bij de stokjes bent, doe je um, even kijken 12, en dan 2 in een steek, en dan weer uh, 14, en dan twee in één steek, dus dit is het patroon en dan ga ik nu even een truitje klaarleggen waar het op past en dan ga ik meten tot hoeveel je dit bovenpas kan haken en dan zie ik je zo weer terug, tot zo kijk ik heb nu een truitje neergelegd en daar de bovenpas opgelegd en die bovenpas ga je iedere keer twee rijen stokjes met die vaste tussen de star stitch. en dan weer de stokjes het nog een rij stokjes en dan weer de star stitch. en zo gaan we heel kijk dit is bijvoorbeeld een klein een klein uh, ja proeflapje eigenlijk maar je kan dus uh, ook een klein truitje maken voor een kindje maar je moet je hoofd moet er natuurlijk uh, doorheen Passen, dus daarom ook die wijde opening, en ik heb hem nu op een truitje gelegd. En dan pak je je centimeter en via de centimeter die leg je schuin van deze punt van je schoudernaad tot je oksel. En ik heb 26 centimeter, en dat is ongeveer 10 of 11 inch, hou 11 inch aan of iets wijder 27 centimeter dus leg een passend truitje neer en ga dan zo die bovenpas helemaal haken tot dit punt kijk en dan gaat het zo dadelijk kijk dit is het voorbeeldje dat heb ik even klein gedaan maar die bovenpas die gaat dadelijk helemaal zo rondlopen en pas als je hierbij bent dan gaan we uh, steekmarken zetten en dan gaan we het onderlijfje Eraan haken, Maar zover zijn we nog niet. Je gaat dit patroon gewoon helemaal volgen tot deze lijn. Tot uh, 27 of 10,5 inch. En dan zie ik je als je hier bent. Dan zie ik je weer terug. Dus nu kan je lekker doorhaken. En dan zie ik je straks weer terug. Tot zo. Ik heb een klein stukje doorgehaakt. Zie je dat je hier nog een paar rijen aan haakt? En dan zie je gewoon van, oh ja, je kan gewoon in het rond door blijven haken tot hier de oksel. Maar kijk hoe leuk het wordt. Ja, het is ook heel leuk om te haken. Het is echt die uh, star stitch of de kruissteek. Um, ik heb er ook echt heel veel plezier in dus en het meerdere dat gaat goed gaat het nu golven dan meerdere je ja zeg maar iets minder dus iets meer steken het tussen houden en gaat het nu trekken dat dus je zegt nee het trekt krom ik heb de, ja, de ruimte niet dan uh, moet je meer meerdere dus dan uh, ja dan ga je met minder steken ga je meerdere dus stel dat je om de 16 steken gaat meerdere en het gaat golven, dan doe je om de 18 steken meerdere. Nou, dan zou ik zeggen, lekker doorhaken, heel veel plezier, want ja, de wol, dat is gewoon genieten. Het is wel een heel leuk patroon ook zo. Dus twee rijen stokjes met vaste ertussen en dan twee rijen stitch en dan twee rijen stokjes dan weer een rij vaste en dan weer twee rijen starstitch dus die wol die past er ook heel goed bij om deze trui te gaan maken ik zie je zo weer terug en dan zie ik je als ik bij de oksel ben tot zo! ik uh, heb tussendoor toch nog heel eventjes uh, de film aangezet of de video gemaakt zodat ik uh, iets kan laten zien aan jullie want ik zie hij is deze is al uitgehaald hoor maar hier begon hij toch wel erg te golven uh, natuurlijk omdat de diameter wordt groter en dan hoef je eigenlijk minder uh, te meerdere om die ruimte te krijgen uh, en als ik was doorgegaan dan was hij gaan golven en dat kwam eigenlijk na deze toer, dit is de vijftiende toer hier heb ik twee vaste en een vaste kijk op um, die stersteek gemaakt en weer twee vaste en een vaste en als ik daar op uh, mijn stokjes ging haken dan um, en nog eens een keer ging meerdere om de zoveel steken zeg maar hè? dus zeg dat je 10 steken ging meerdere dan, dan ging hij echt golven dus ik heb een stukje uit moet halen, dat zie je hier ook aan mijn wolletje uh, en toen heb ik besloten om dus deze tour uh, eigenlijk niet meer te meerdere en zelfs um, nog een steek over te slaan dus als ik stokjes maakte heb ik op de twee vaste heb ik de stokjes gezet en een vaste op de stersteek heb ik dus geen stokje meer gezet en um, ja, ik kan natuurlijk niet alles filmen, anders wordt het echt te lang. Maar let op dat hij dus niet te veel gaat golven. En ga dan iets minder. Um, ja, niet meerdere of minder. En het is eigenlijk gekomen doordat ik um, hier die vaste op de stersteek heb gedaan. En daardoor kreeg ik gewoon te veel stokjes. En toen heb ik het zo opgelost. Dus zo los je het op. Je gaat als hij gaat golven. Um, dan ga je minder meerdere en ja gaat hij trekken dus echt dat hij zo in elkaar trekt zo dat hij echt dat je denkt nee het ligt niet meer lekker plat dan um, ja dan moet je meer gaan meerdere dus dan ga je wel meer meerdere en dit voor iedereen is het toch verschillend omdat de ene haakt strakker en de ander haakt losser maar hij moet gewoon lekker zo plat gaan vallen deze leuke sweater nou, ja, ik ga nou weer toch weer verder haken. En ik zou zeggen, geniet er even van. Want nu kan je nog lekker eventjes doorhaken. Haak gewoon het patroon met vaste stokjes, vaste stokjes, vaste. Dan de ster steek. Twee toeren. Oh, ik zie hier, zie je? Hier is de aanhechting. Dus eigenlijk straks als je plat legt, dan leg je de. De nieuwe toer, zeg maar aan de zijkant. Zo moet ik hem eigenlijk neerleggen. Dat kan ook. En dan zorg je gewoon dat hij lekker plat ligt. Maar ik was bezig met dit uit te leggen. Dus ja, dit patroon: twee rijen toeren met stersteek. Dan weer toer vaste, stokjes vaste, stokjes vaste. En weer twee toeren stersteek. Nou, lekker haken. En ik zie je straks weer terug. Tot zo. en um, ik heb nu doorgehaakt tot de oksel kijk en hier ook tot de oksel en dan pak je een steekmarker zie je en dan zet je ze eigenlijk het voor en achterpand vast en dan is dit je armsgat dus dit wordt je armsgat en dan ga je aan deze kant ook doen hou deze afmeting van voor tot de oksel gelijk aan deze kant zodat je wel allebei dezelfde armsgatopeningen krijgt en aan deze kant ook en dan leg ik daar even de camera goed zodat uh, dan gaan we aan het lijfje beginnen dan gaan we naar beneden haken Dus dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. We beginnen nu aan het lijfje. En ik heb even een nieuwe bol bol gepakt. En een opzetlus. En dan pak je eigenlijk hier bij de steekmarker. Kijk, dit is je Armsgat. Dan leg je het zo voor je, dus zo. Zo leg je het voor je, dus echt de halskant naar je toe. En dan ga je bij het armsgat ga je, je draad aanhechten. Je pakt dus, je steekt in uh, aan de ene kant van je, oh, daar gaat mijn achtergrondje aan de ene kant van je uh, voorpand en aan de andere kant van je voorpand of van je achterpand, zo moet ik het zeggen. En dan haal je je draad op, omslaan door twee. En dan gaan we nu het patroon weer vervolgen. Hier hebben we vaste gedaan, en omdat het rondloopt, wordt het dadelijk misschien nog iets te wijd. Dus ik ga nu een vaste overslaan. Ik doe even nog één losse erbij, want het is voor het begin stokje. En nu pakken we het patroon van de stokjes en we gaan een stokje overslaan. Dus we pakken de eerste steek, een stokje. en we gaan een steek overslaan en we pakken de volgende steek een stokje en dan pak je alleen maar natuurlijk het voorpand. een steek overslaan en een stokje een steek overslaan en een stokje een steek overslaan en een stokje een en zo haak je verder, totdat je bij de andere uh, oksel bent, dus andere steekmarkeerder. En dan zie ik je dadelijk weer terug. Tot zo. We zijn nu aangekomen bij de andere steekmarken, bij de andere oksel. gaan we nog een stokje maken. En dan gaan we oversteken naar de andere kant, dus eigenlijk slaat je draad om de haaknaald en dan pak je gewoon een lus op en je haalt je draad op, omslaan en door twee, en dan sla je hier weer ook gewoon een steek over, een stokje, een steek over, een stokje. een steek over een stokje een steek over een stokje zie je dat je dan zo de verbinding gemaakt hebt en dan gaan we verder tot het einde van de toer. en dan zie ik je daar weer terug, tot zo! als je de toer klaar bent met uh, de stokjes en je slaat iedere keer een steek over dan heb je dus inderdaad geminderd even zo goed laten zien en dan hier bij uh, deze hoek bij die oksel dan sluit je de toer gewoon uh, bij het volgende stokje waar je bent begonnen zeg maar en dan ga je met één losse omhoog en dan ga je weer zeg maar uh, aan deze kant beginnen en dan ga je weer allemaal een rij vaste maken. Gewoon een steek op een steek en dan ga je weer zo heerlijk rond. En dan pak je weer de volgende toer. Dat zijn weer gewoon stokjes. Een stokje op elke steek en dan ga je weer de star stitch maken. En zo ga je helemaal rond en dan zie je me eigenlijk. Ik ga even doorhaken tot ongeveer. Hier, en dan ga ik even kijken hoe het dan of het dan recht gaat lopen maar dat zie ik straks pas dus ik zie je straks weer terug, tot zo! zoals je ziet heb ik uh, vanaf de oksel en hier die steekmarker heb ik een stuk doorgehaakt en ik heb nog wel een paar tips omdat ik uh, inderdaad um, hier heb je natuurlijk gemerderd. En ik moet zeggen, hij ging bij mij iets te erg golven het lijfje. En toen heb ik dus in plaats van kijk, hier heb je nog uh, twee vaste deze toer. Um, na die uh, star stitch, na de stersteek. En weet je wat ik toen heb gedaan? Um, toen heb ik um, even goed zeggen, um, vanaf die Oksel, dus vanaf die kant waar je dus het lijfje gaat beginnen even goed inzoomen daar heb ik dus uh, een vaste overgeslagen dus twee vaste een vaste overgeslagen twee en zo moet ik het nee, nee, eigenlijk nu nog niet zeggen het waren twee stokjes dus ik heb hier wel gewoon die rij vaste gedaan en toen heb ik die stokjes en toen heb ik er Eén vaste overgeslagen twee stokjes. Zo kun je het beter zien. Eén vaste overgeslagen twee stokjes. Eén vaste overgeslagen 2 stokjes. En zo heb ik weer gewoon op elke steek weer een vaste gezet. En weer de rij stokjes. En weer een rij vaste. Toen die star stitch. En na die stitch heb ik. Ehm, ja, de hier is ook een verandering geweest in het patroon. Uh, na die starsteek heb ik, en dat kun je ook zien, uh, maar één vaste uh, tussen de uh, starsteek gedaan. Dus één vaste en de, en de andere vaste. Dus ja, even kijken of je het heel goed kan zien. Momentje hoor, dan moet even scherp stellen. Camera, dus tussen die. Stersteek heb ik maar één vaste gedaan. En één vaste op de ster. Eén vaste, een vaste op de ster, één vaste. Kijk, en dan krijg je sowieso minder steken. En doordat je minder steken gaat, je gaat natuurlijk toch gewoon in het rond, gaat hij minder golven. Maar uh, je moet hem blijven passen. Dus je legt hem weer. Oh, dat heb ik hier nu niet. Maar je legt hem op je voorbeeldje en dan moet hij goed passen en ja je moet hem aandoen en passen en dan uh, weet je ook dat je uh, die zijkanten die wil je ook wat smaller misschien hebben ligt aan jouw postuur en ik heb aan de zijkant en dat heb ik gedaan bij de vaste steken en dat kan je kan ik niet laten zien maar daar heb ik aan de zijkant heb ik hier twee alleen maar bij de vaste rij dus iedere keer als ik de vaste rij had, dus hier of hier, en ik wilde dit recht laten lopen, heb ik twee vaste geminderd. En dat heb ik hier ook gedaan in de rij van de vaste. Kijk, en dan um, moet je gewoon blijven meten en tellen dat je je stekenaantal houdt. En dan kan je gewoon helemaal naar beneden haken. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! ik heb nu nu doorgehaakt van midden voor uh, tot onder 14 inch is 35 centimeter um, ik ga nu verder met een boordsteek en die wordt vrij lang die boord um, maar je mag zelf weten natuurlijk of je gewoon in dit patroon verder gaat of je haakt eigenlijk uh, ja tot uh, ja zolang als dat jij uh, de trui wil hebben maar ik heb 35 centimeter is 14 inch en tot zover haak ik uh, de trui en dan ga ik in de boordsteek verder en ik zal onder de video zetten hoe ik de boordsteek heb gehaakt, want daar heb ik al een filmpje van dus dan kan je altijd nog eventjes opzoeken hier onder de video ik zie je dadelijk weer terug tot zo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 en ook grijs dus dat wisselen we mooi af dus we hebben nog nodig twee bollen groen van Action en een bol grijs en dan gaan we dadelijk weer verder met de film tot zo Uh, als we aan de mouwen gaan beginnen leg je het weer gewoon op je zeg maar op je pas, uh, trui dus de mouwen die worden gehaakt uh, eigenlijk gewoon in een gewone koker kijk die gaan gewoon recht van beneden naar boven en uh, doordat je het recht haakt haak je weer gewoon een opzetlus of een opzetketting met losse en die sluit je dan, en dan haak je het patroon gewoon helemaal door, recht omhoog tot jouw lengte. Ik zal het in het patroon de lengte nog uh, even nameten, hoeveel het is geworden. En dan leg je hem op het laatst hier tegen de mouw aan. En dan, uh, ik wacht, ik zal eerst even vertellen hoeveel steken dat ik opgezet heb voor de mouw 68 steken uh, formaat uh, s 70 formaat m 72 formaat l 74 formaat xl en 76 losse steken formaat xxl en dan sluit je de ketting en dan haak je dus je mouw dus je maakt een losse ketting je sluit de ketting en je haakt gewoon het patroon van beneden naar boven dus is gewoon een rechte koker en die leg je dus hieraan als je de gewenste lengte hebt en je legt hem dus op je pas truitje en dat doe je ook aan deze kant dus je maakt die losse ketting zoals ik het hier net heb uitgelegd en aan de onderkant hier gaan we minderen, en zal ik even laten zien hoe ik het gedaan heb: het minderen. Um, ik ben op een gegeven moment met stokjes om de vier stokjes een steek geminderd, dan een rij vaste, en toen om de drie stokjes uh, geminderd, en toen weer een rij vaste, en toen om de twee steken een stokje geminderd en dan weer een rij vaste ja en de kleurtjes ja die kan je zelf kiezen maar ik heb deze kleuren aangehouden de groene en ik ga nu even met grijs verder en op het laatst ga ik de boordsteek nog haken en de boordsteek um, ja die leg ik uit die die is al uitgelegd in een andere video dus de boordsteek die uh, video die zet ik hier onder uh, de video en dan uh, zie ik je dadelijk weer terug dan gaan we de mouw erin zetten. Tot zo. Als je de mouwen gehaakt hebt tot een lengte van, uh, ik heb 34 centimeter um, en ik heb ongeveer maatje M. Nu zal ik het patroon ook uitschrijven hoeveel centimeters je nodig hebt voor welke maat. En ik heb 34 centimeter en dat is 13 inch en dan ga je bij de mouw, dit is de andere mouw natuurlijk <laughs> uh, hier ga je minderen en ik heb hier en dan kan je ook wel zien um, even heel goed kijken um, 1 2 3 4 ja. dus ik heb een toer om de 4 uh, stokjes uh, een stokje samengehaakt toen weer een toer een vaste daar heb ik niks in geminderd en toen een toer om de drie stokjes samen haken en dan een toer om de twee stokjes samen haken, kijk en dan krijg je dus uh, dat je steeds smaller um, je mouw krijgt en dan bij je pols daar ga je deze um, hoe heet het? boordsteek maken, dus die boordsteek die haak je um, hieronder de video staat een link en uh, dat zijn gewoon relief stokjes relief stokje voor één achter dus zo haak je de mouwen dus je hebt gewoon die rechte koker dan ga je minderen en dan haak je de boordsteek en ik heb het met zeegroen grijs zeegroen gedaan en ik heb ook gemerkt dat uh, deze kleur zeegroen was net iets anders dan deze kleur dus ja ik had kleurverschil in mijn bollen maar dat is eigenlijk wel leuk want dat had ik hier ook en dan zie je, dan ligt het er eigenlijk ook een beetje op. Dus het maakt eigenlijk niet echt uit dat ik andere kleurnummers had. Nou, ik zie je zo weer terug. Tot zo. Als je dus de mouw klaar hebt, kijk, dan. Je blijft ze dus toch wel op je pastrui leggen, de hele trui. Uh, kijk, deze mouw heb ik nog niet helemaal af, maar deze wel zie je en je legt hem gewoon iedere keer op je truitje zodat je weet uh, nou die mouw die past dan uh, leg je dit glad tegen de bovenkant aan dus dat dit aansluit hier deze kant en dan haak of naai je hem zo in je mouw en dit stukje de ruimte die je over hebt dit na je dan dicht en de breedte van de mouw is bij mij geworden 19 centimeter of 7 inch. En de lengte Dat is heel lastig filmen hoor als je je camera in je hand hebt en je probeert de centimeter te pakken. Ik meet nu tot de boord ongeveer 40 centimeter en dat is 15,5 inch. Dus 40 centimeter is mijn lengte, maar ik schrijf hem nog uit in andere maten, dus goed meten en op je pas truitje laten liggen dus zo uh, haak of naaien aan elkaar en dit onderste stukje dit die ruimte die je over hebt die je gewoon dicht met de naad natuurlijk aan de verkeerde kant en dan zou ik zeggen heel veel plezier met het maken van de rainbow uh, sweater uh, ik zou zeggen graag de duimpjes omhoog hartelijk dank voor het kijken en uh, ja tot de volgende video graag op mijn foto hieronder klikken en dan, uh, ja, dan zie ik je terug bij de volgende video uh, als je klaar bent eigenlijk stuur dan een leuke foto op waar je lachend op staat dat vind ik ook altijd erg leuk en uh, ik uh, dank je voor het kijken en tot de volgende video tot ziens